Hi, Oda. Hi. Welkom in Shampoo Planet. Jij ja. komt hier wel vaker ook, ik toch? Ik laat mijn haar hier knippen door Filip. Uh, ja, nou die ken ik. Um, daar gaan we het nu verder helemaal niet over hebben. We gaan het namelijk helemaal over jou hebben, zo'n 45 <laughs> minuten lang. Ik heb daar heel veel zin in en ik hoop jij ook. Zeker. Vertel, actrice, daar ben je eigenlijk het meest bekend mee. Waar, waar, kunnen we je, waar kunnen we jou van kennen? Nou, ik denk dat de meeste mensen mij kennen van uh, de politie-serie Flikken Maastricht. Waar ik uh, uh, een van de vaste personages ben, Marion Dreesen. En uh, dat is nu al zo'n 14 of 15, seizoen, 15 seizoenen lang. En uh, daar doe ik in elk seizoen doe ik mee. En verder doe ik uh, naast die televisieserie, dat is ongeveer 4,5 maand per jaar, speel ik toneel. En uh, nou ja, daar zouden mensen me ook van kunnen kennen. Nou, dat is niet het minste, Flik Maastricht, denk ik. Hoeveel kijkers is dat ongeveer ja, per, af, per aflevering? Volgens mij zo rond de 2 miljoen. 2 miljoen per aflevering? Inmiddels, hè? Ja, denk ik wel. Zo, dat is inderdaad niet niks. <lacht> nou is dat voor mij heel sterk want ik heb het ooit wel eens gezien... maar dus niet, niet vast te kijken. Maar goed, ik vind het alleen maar leuk, want dan kunnen we er, ga ik er nu heel veel over leren. <lacht> Laten we helemaal teruggaan. Geboren in Utrecht. Ja. Vader en moeder deden iets heel anders... Maar volgens mij was je vader wel geïnteresseerd in... Ja, ja mijn vader was amateurspeler ja. bij, in Zeist, bij een uh, toneelgroep. En um, ik denk dat ik acht was toen ik uh, mijn vader voor het eerst toneel zag spelen. Uh, François Zagan, het flauwgevallen paard, heette dat stuk. En mijn vader was uh, een bedrogen echtgenoot. Hij smierde ontzettend. Dat was... Uh, ik zou zo zelf nooit durven spelen, maar... Um, ik weet nog wel dat ik bij het applaus helemaal ontroerd was en dat ik dacht, oh, wat mooi, dat wil ik ook. En toen was ik acht en toen wilde ik dat zo lang, dat toneel spelen dat mijn vader, die eigenlijk toneelspeler had willen worden, um, die, die was er zo enthousiast over, dat het niet meer mijn idee was, maar mijn vaders idee. Dus toen heb ik rond mijn zestiende nog een tijdje gezegd dat ik rechten ging studeren en... Um, dat heb ik uh, niet gedaan. Uiteindelijk ben ik om 18e naar de toneelschool gegaan in Amsterdam, hier vlakbij op de Keizersgracht. En is dat de toneelschool in Amsterdam? Of ja, op je 18e al. Volgens mij is dat heel jong. Ja, ja. Toch? Zeker. Ik, uh, God, ik, ik, weet nog, ik was nog nooit met iemand naar bed geweest. En, en dan moest ik um, uh, abortussen spelen en hele ingewikkelde dingen. En fong. Heel lastig. Dus dat hebben we allemaal in het eerste jaar heb ik het allemaal ingehaald. Geen abortus overigens. Maar wel gelukkig. Uh, dat, laten uh, we, dat laten we links liggen. <laughs> ja, een levenservaring opgedaan. Nee, het was heel jong. Ik was 23 toen ik er vanaf kwam. Zaten bij mij mensen in de klas die waren 26. En als we dan s'avonds na de les gingen we nog wat drinken. En dan zei iemand wel eens: Moet jij nog niet naar bed om te slapen? Echt zo piepjong, zag ik eruit. Ja. ook. Uh, ja. ja, nogal. Um, maar je zei over je vader, hij wilde eigenlijk altijd acteur worden. Waarom, waarom is dat niet? Waarom is ja, dat niet gelukt? Uh, in die tijd was dat denk ik anders. Bovendien had hij twee tweelingen, vier kinderen. Vier uh, kinderen? Ja, Zo. Dus en twee tweelingen, dat is niet niks. Eén eier? Uh, nee, allemaal twee eieren. Twee eieren, oké. Okay. Ja. En uh, ja, dat ging in die tijd helemaal niet. Hij moest gewoon zijn geld verdienen. Dus dat deed hij... Uh, nee, dat, dat, dat was gewoon een droom die niet meer waar te maken was. Uh, en toen was gelukkig daar een van zijn kinderen en die ging dat wel doen. Ja. Um, en toen je dus, je hebt nou, vanaf je 18 tot 23 um, het theater en sowieso acteren, staat er niet per se onbekend dat je daar heel erg veel geld mee kan verdienen. Hoe nee. deed je dat dan toen destijds om überhaupt rond te komen op zo'n jonge leeftijd? Na school bedoel ja. je? Ja. Nou, uh, woonde je toen thuis of... Nee, toen ik uh, ja. naar de toneelschool ging, toen ging ik in Amsterdam hier wonen. En uh, toen kreeg ik geloof ik een beurs. En na school, ja, na school uh, heb ik eerst twee jaar, toen mocht je nog af en toe toneel spelen met behoud van uitkering. Dus dat heb ik de eerste twee jaar af en toe gedaan. En daarna ging het eigenlijk allemaal vanzelf en heb ik altijd werk gehad tot... Uh, <laughs> Dit jaar. Tot, tot nu. Ja, daar gaan we het straks natuurlijk ook ja. nog even over hebben. We gaan eerst even nee, nee, nee, de, hele, de nee. hele opbouw. Dus, en dat was wel weliswaar niet veel uh, wat je verdiende, maar genoeg. Ik had ook niet zoveel nodig en um, ik vond het toneelspelen echt wel het allerleukste wat er was. dus ja, Je bent er altijd mee bezig, dus echt veel tijd om geld uit te geven heb je ook niet. En, toen ik wat ouder werd, toen dacht ik wel, goh, ik zou ook wel eens een koelkast willen kopen. Weet je wel, zoals vrienden van mij er allemaal nieuwe dingen kochten. En toen ging ik een serie doen en dan nou, kon ik een koelkast kopen en mijn rijbewijs halen. En, uh, want de televisie, dat is wel iets beter betaald. Maar nogmaals, ik heb nooit voor het geld iets uh, uh, hoeven doen, uh, eerlijk gezegd. Wat, dat, dat is dus een gelukkige positie, maar dat... Uh, dat Volgens mij, of misschien één of twee keer wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, het, valt, het is niet. te overzien. Het ja, is, je komt zeker. in ieder geval je droom naleven. Ja. Oké, okay, helemaal terug. We waren uh, van 18 tot 23, theaterschool. Hoe, hoe was dat? Hoe, hoe, uh, eigenlijk helemaal als, toen je er net van af kwam. Je gaat audities doen. Mm. Hoe gunnen mensen elkaar iets? Is het moeilijk? Ben je vaak afgewezen? Mm. Hoe, neem ons even mee in die eerste ervaringen daarin. <laughs> um, God, ja, ik denk dat ik wel geluk heb gehad, eerlijk gezegd. Dus na school kwam ik gelijk bij um, twee of drie regisseurs terecht die um, mij uh, elke keer terugvroegen. Maar als je het hebt over afgewezen worden, ja, dan moet je wel tegen kunnen, want het is sowieso al een vak waar... Um, dat zit een vernederend kantje aan. Dat zie je niet iedereen je altijd wil, zal ik maar zeggen. Ja, en, um, ook met dingen qua uiterlijk. Bedoel, jij hebt natuurlijk mooi rood haar. Dat is ook een tekenend ja. iets dat niet in iedere rol... Nee, uh, nee, ja. nee, het is, uh, nee dat kan in je voor- en in je nadeel uh, werken. Dus uh, nee, ik, Na school heb ik eigenlijk eerst een paar voorstellingen gedaan. En toen werd ik telkens teruggevraagd. En toen kwam ik bij de toneelschuur in Haarlem. Uh, werd ik vaak gevraagd. En zo rolde ik eigenlijk van het een in het ander en daar heb ik uh, heel erg uh, geluk mee gehad, uh, denk ik. Dus Het klinkt eigenlijk echt als een onwijs succesvol... Nou ja, dat is zo. Het klinkt <lacht> naar me heel, heel gemakkelijk en ja. niet zonder, zonder weinig tegen, uh, met veel tegenslagen bedoel ik. Jawel hoor, nee, die heb ik ook zeker ja? wel gehad, ja. Wat was dan het eerste echt waarvan je dacht zo, dat was toen, dat was toen ik echt even mezelf in de spiegel aankeek. aankijk. Nou, dit is pittig. dit vind ik moeilijk. Nou, toen uh, ik bij een, een bepaalde voorstelling werd gevraagd voor de bijrol. En uh, die wilde ik niet. Ik wilde de hoofdrol. En uh, toen had ik gezegd van, um, nee, ik wil die rol niet, ik wil die rol niet. En toen zei die man, nee, die krijg je niet. En daar ben ik echt zes weken ziek van geweest. Um, Waarom deed dat zoveel pijn? Was dat, uh, oh, ik was, was niet zo een... beroemd genoeg. En ik dacht, dan blijf ik hangen in een bepaald soort rollen. Dan zit ik nu al tegen mijn glazen plafond aan. Vind ik nog, daar ben ik, ben ik te jong voor om te denken van nou, daar nou zit er geen enkele ontwikkeling meer in mij. Hoe oud was tijd. je toen, toen het net gebeurde? Ik uh, denk 43 of zo. Maar... Ik heb toen die overal toch gekregen. Oh, dus het <laughs> Wacht is... even, we zijn weer terug op het succesvolle pad. Nee, nee helemaal Top niet in de pokken. Nee, nee, nee, helemaal niet. Maar het is wel, ik moet er hard voor werken. Het ja. is niet dat alles maar zomaar in mijn schoot geworpen wordt. Ik heb toen moeten zeggen: Nou, dan doe ik niet mee. En ben nou, echt zes weken als ik ging hardlopen, dan kon ik wel janken. Zo kwaad was ik ja. uh, uh, en, en teleurgesteld. Maar uiteindelijk die regisseur, die heeft toch nog uh, om mij gevraagd en die schrijver heeft dat een beetje doorgeduwd. En um, ja, toen kreeg ik het toch. Dus, um, maar je moet er heel hard voor werken, soms tenminste. Andere mensen misschien niet, hè. Die, ik, ik heb... Maar ja, ik, ik hou ook niet zo van uh, je profileren als... Uh, ik, ik ben zo tekort gedaan. Daar hou nee. ik niet van. En bij mij is het glas altijd half vol en nooit half leeg. En als we praten over het harde werken, in wat voor een, is dat veel tijd erin investeren? Is, ja. Zijn dat heel veel dingen laten? Um, ja. Kan je, kan je normaal, le wat is normaal leven als zijnde, zoals de meeste mensen leven met een 9 tot 5 baan bijvoorbeeld, kan je zo leven als actrice zijnde? Soms, uh, soms ook niet. Ik heb een zoon van uh, nu 25 en dat heb ik eigenlijk alleen maar zo altijd kunnen werken, maar omdat mijn man, die is fotograaf en ging toen op de fotoacademie als uh, docent werken, die heeft dus wel een, een stapje terug gedaan. Uh, dus, dus hij moest ik... niet, nou, niet per se inleveren, misschien is dat een groot woord, maar... Hij heeft een, een, een andere move ja. gemaakt wel. En ja, er is inderdaad vijf keer per week de deur uit om drie uur, omdat je altijd in de file zit. Uh, is niet altijd leuk en... Um, en voor in de file is dit voor voorstellingen? Voor voor nee, nee oh, voor voorstellingen, okay. want ja. meeste, het, het meeste tijd besteed je toch aan, aan, aan toneel. En um, ja, dat is... Je, je begint met de repetities en dan moet je nou een rol uh, um, goed zien te krijgen, te pakken zien te krijgen. Nou, en dat lukt al niet altijd, want je krijgt kritiek. Daar moet je maar tegen kunnen. En um, dat heb ik echt moeten leren. Is dat leren. kritiek binnen, uh, binnen überhaupt het hele repetitieproces? Ja. Dus ook van elkaar kritiek? Ja, en van de regisseur, die zegt, je ze ja. doet het niet goed. En dat, dan, uh, nou dat is soms best lastig. Hoe, hoe is dat dan om daarmee om te gaan met, uh, in zo'n groep? Want ik denk dus, als, zoals jij net al het voorbeeld gaf, dat, uh, dat jij een rol wilde. Hmm. Neem ik aan dat dat ook vaak genoeg bij anderen tegenover jou bijvoorbeeld is geweest. Hoe bedoel dus, je nou, dat? Dus dat zij eigenlijk een rol wilde hebben, of iemand een rol wilde hebben die... Jij had. Ja. Hoe is dat onderling? Hoe is dat? Ja, dat is, zeg je wat. Dat is... Haat haat en neid? Um, kunnen mensen er wel overheen komen? Helemaal niet. Um, ik, haat en neid is een groot woord, maar uh, het is ook wel eens ge ge ge gebeurd dat ik inderdaad een rol kreeg en um, uh, dat iemand anders dat wilde hebben. En dat voel je dan wel. En um, dat nou, dat is best nog wel lastig soms. Uh... Lijkt me heel lastig om ja. daar, om dan toch Ja, maar nog... ik vind ook het is dan aan, en aan mij en aan die ander om daar overheen te stappen uh, om een goede voorstelling te krijgen. Want als, ik bedoel, ik heb zelf ook wel eens gehad dat er iemand anders die rol stond te spelen, waarvan ik dacht, die had ik willen hebben en ik had het ook beter gedaan, had ik, dacht ik dan ook nog. Maar ja, ik had hem niet gekregen, dus ik moest er maar mee dealen gewoon. En uh, dan kan je elke avond kwaad naar die ander gaan zitten kijken. Maar dat heeft niet zoveel zin. Maar het is, uh, ja, soms... Dat en je moet dan bij. je ego aan de kant zetten, wat dan lijkt me ja. best wel pittig is. En soms uh, krijg je wel iets wat je heel erg hoopte. En dan bak je er niks van. Dat kan ook nog, weet je wel. Het is ja, want dan kan je teleurgesteld in jezelf raken. En ja. Dus dat lijkt me ook nog erg ingewikkeld. Want zoals ja. je net al zei, het, uh, rol, een rol niet goed kunnen pakken. Dus je hebt keihard genoeg voor die rol. Ja. Hoe, hoe voelt dat? Hoe, hoe is dat dan... Om heel, even maar zo te zeggen, met jezelf in één lichaam te zitten en te denken, ik heb hier heel hard voor gevochten, ik heb het gekregen en het lukt niet. Ja. Hoe, hoe voelt dat? Nou, dat is afschuwelijk. Ik heb wel eens, en uh, hoe kom je daar overheen? Dat is nog ja. wel belangrijker. Hoe kom je daar overheen? Uh, ik heb bij uh, ooit een stuk gedaan en ik kwam er echt niet uit. En Welk stuk was dat? Dat wat was Romeo Roche... en Julia bij Ivo van Hoven. En ik had oh, niet de minste regisseur nee. overvijs. en ik had toen bij, al eerder met hem gewerkt, koppen, dat was een heel leuke voorstelling. En daar, ik kwam er gewoon niet uit. En um, eigenlijk ben ik die hele periode niet uitgekomen. En elke keer als ik opging, nou ik weet nog wel, het was de, voor de generalen en... De generale repetitie waren we toen al. In. Je was er nog steeds niet uit. nee. nee, nee. Je zat op nog meer ook niet. in. Ik ben er nooit uitgekomen. Het was, ik was misschien niet de goede vrouw voor, voor, voor die rol. Of weet ik veel wat? En was... hoe, hoe zeg je dat dan tegen zo'n regisseur? Want het is, het is nogal een naam. Ja. Um, nou, wat zeg, zeg je? je? Nou, wat zegt hij? Dat was het. Hij <laughs> zei: het is niet goed. Wat zei hij? Ja, Wat zei ja. hij? Hey, maar zelfs dus met de, want dat lijkt me heel. Dit lijkt me heel, heel heftig. Ja. Zelfs met de generale repetitie. Dus je weet dat je binnenkort sta je op het toneel. Uh, ...staat het publiek naar je te kijken en het is niet goed genoeg. Ja. Wat dan? Dan, um, uh, Ja, ik weet nog dat ik, op het, uh, dat ik naast het toneel stond en op de generale moest iedereen... Ja, dit is echt mijn grootste trauma, hoor. Stond iedereen, iedereen moest terugkomen vanuit het café al van... ...we gaan even al Oda scènes repeteren, anders is het morgen geen première. Nou, uh, het was, al jouw scènes. En welke, wel, wie, wie, wie speelde jij in dit... Het uh, was uh, Romeo en 17. Julia en ik speelde de moeder van Julia. En uh, ja, achteraf lach ik erom, hoor. Kan je, een klein, kan je nog heel eventjes voor, we de, voor we de scènes induiken? Want ik vind het bijzonder interessant. Even, uh, wat was die rol precies? Wat, wat... Het was een, he een hele ijskoude... Nou, dat weet ik dus niet. Want... <laughs> Zelfs dat weet je niet. <laughs> ik weet niet toch. Kom op. Echt niet, ik deed het ook niet goed. Ik kon niet tegen de kritiek, maar ik, had, ik, ik, ik, ik deed ook s'avonds een andere rol en ik had ook nog uh, een, een rol in een film. Ik had me gewoon teveel hooi op me vork genomen uh, en um, uh, Ivo dus zei ja, ik kan het niet. En uh, ik dacht ook nee, ik kan het inderdaad niet. Ik ben er gewoon nooit uitgekomen. En toen moest je dus... Vlak, avond, voordat avond. Je, ja, maar vlak voordat je de, dat, dat jullie op moesten. gingen ja. jullie nog even al jouw scènes door. Ja, nemen. nou, ik kon wel janken. Ja. Ja, het of... lijkt me ook heel heftig voor. dan juist ook weer voor jezelf vertrouwen ja. dat je daarna voor moet gaan spelen. en dat het eigenlijk alleen maar is. het is slecht, slecht, slecht. Ja, ik dacht alleen maar. Ik weet nog dat ik er stond en dan moest ik er dan opgaan. want we gingen alle oude scènes. Repeteer, ik, nu snap ik het, want hij vond het niet goed. dus dan moet je gaan repeteren, klaar. Maar ik dacht alleen maar dat. Ik kan dit niet zijn. Ik kan dit niet zijn, want ik wist niet hoe ik hiermee moest omgaan. Dus uh, net als ik ben ooit een keer gevallen en toen... Of dacht het toneel ik, gevallen? Nee, uh, gewoon op de fiets. Maar okay. uh, toen dacht ik ook, het kan niet erg zijn, want ik heb nooit iets. Zo, ik, ik blokte gewoon dat ik een ongelofelijke loser was even op dat ja. moment. Maar ja, het was ook wel leerzaam. En um, ik weet ook nog dat Ivo van Hoven op een gegeven moment tegen mij zei, uh, ja... ja Jij kan niet tegen kritiek. En toen zei ik, dat is niet waar. <laughs> Direct in de verdediging, hop. Ja. Ja. Ja. Maar ik, ik heb er ook iets van geleerd. En uh, dat is misschien nog wel het belangrijkste. En we hebben het ook weer goed gemaakt uh, dat jaar daarna. Ja, god, we hebben niet veel. Want wilden. hoe was dat nog even? Want je, hebt, je ging uiteindelijk wel die rol spelen. Er stonden voorstellingen ja, gepland stond, neem ik avond, aan. aan. avond te En wat, hoe, hoe lang? Hoe, hoe ben je deze maanden, weken doorgekomen door keer op keer die rol te moeten spelen die je niet lag? Ja. Je bent er doorgekomen. Ja, ik het tot het laatste de laatste ja. was. <laughs> nee, ik heb ontzettend mijn best gedaan om links om rechts om te blijven zoeken. Soms was het misschien dan wel goed. Ging mijn vader ook nog dood in die periode. Het was afschuwelijk. Oh, het, was gewoon, het was alle ellende, kwam in één keer. Het was en jij niks. moest die ellendige rol van die ijskoude vrouw ook nog blijven spelen. Die ja, als dat het was, ijskoude vrouw. Dat, ja. dat weet ik dus ook niet. Nee, tot de dag van vandaag is dat nog steeds onbekend. Volstrekt onduidelijk. Uh, hoe en, hoe ja. voelde je dat dat je... Want je leeft naar een laatste voorstelling terwijl je normaal daar juist niet naartoe leeft, neem ik aan. Of oh, misschien op een is... andere manier leef je er naartoe. Nou, toen was ik echt blij dat het afgelopen was. Maar ik, vind het, uh, uh, ik ben een van die mensen die bijna altijd leuk vindt als het afgelopen is, uh, een reeks oh, ja? voorstellingen. Ja, dan denk ik er met heel veel plezier aan terug, maar dan wil ik wel weer iets nieuws doen. Ja. Dat is dan, en eigenlijk wil ik hier later over gaan praten, waar ik moet deze nu pakken... Dat is dan toch wel uniek dat we nu 15 seizoenen Flikker Maastricht verder zijn. Ja. Waar, waarom blijf je dat dan wel doen? Is dat, mee, is dat met Omdat zekerheid ik, ah, ja, te maken? Of? Nou, dat, dat zal vast ook wel meespelen, maar het is maar een paar maanden per jaar. Hoeveel maanden per jaar ben je daarmee bezig? En een half. Nou, dat is toch wel ja, maar dik 1 derde. Ja, maar ik ben er niet de hele tijd mee bezig en het is een, gewoon zo'n leuke club. Het is echt een heel leuke club mensen, die technisch, de technische, de crew, uh, uh, ik heb het daar ongelooflijk uh, leuk. Ik voel me heel geliefd als ik daar kom. Iedereen, hé, hey, heb je ODA? <laughs> en, um, Krijg je ook wel natuurlijk, na nu ja, 15 jaar dus. Ja, en ik mag uh, sinds een paar jaar ook regisseren daar. En, uh, ja, je en... hebt één, ik, althans wat ik kon vinden, is één aflevering heb je geregisseerd. Je hebt nu drie afleveringen ja. gaan. oké. Okay. Ja. Dus dat is ook dat je... En ik ben altijd overal weggegaan. Dus ik ben één keer eerder, heb ik uh, vast in een uh, toneelgroep gezeten, uh, Oostpol. Ook en, heel bekend trouwens. Uh, ja, maar aan het begin was ik. Ja. Uh, en uh, toen ben ik na een jaar ook weggegaan. Omdat ik dacht, ja, ik, ik vond me zo opgesloten. En ik vond ook wel dat je... Ik vind het ook leuk om te ervaren dat je iets met mensen opbouwt. In en dat heb je dus, van, dus nu heel erg. Ja. Uit, als je zoveel jaar... Ja. Um, en in vergelijking met theater en tv, want dat is heel verschillend, um, heb, je, heb je er één die je denkt, dat vind ik leuker? Of het toen heel, of, ik of, heb heel of, lang theater ja. toch leuker gevonden en nu vind ik het alle twee uh, even leuk. Ja, dat kan. Dat kan, dat ja. kan zeker, uh, ja. absoluut. Ja. Um, en waarom vond je dan theater in eerste instantie, had je daar meer mee? Ja, en, en, en ik vond me daar zekerder. Ik vond gewoon... Uh, Joh, je niet weten. Komt dat door het publiek? Nee, ik, de, ik had het toch gewoon meer gedaan. Dus uh, ik, de eerste aflevering van Flikken, als ze zeiden actie, dat ging een keer. Zo eng vond ik het uh, in het begin. Ik vond het echt heel spannend. Uh, om de, het is ook toch wel een andere techniek. Uh, ook al zeggen mensen, het spelen is hetzelfde, maar dat is toch niet helemaal waar. Waar uh, ligt het grote verschil in? Waar ligt het verschil in? Ja. Uh, dat je leert dat de camera je tegenspeler is ook. En um, dat de crew het heel dicht op je zit. En, um, in, in, een, in een zaal zit iedereen op afstand en nu zit iedereen... Je bent gewoon maar één van de onderdelen. Uh, en op het toneel ben je, als het voorstelling is, ben je toch wel de belangrijkste. Kan je, uh, heb je volledig grip op wat je daar staat te doen en bij uh, televisie... Ben je gewoon, is het licht net zo belangrijk eigenlijk als ik. Dus je bent maar een, heel, een, een klein spelertje. Niet klein, maar uh, uh, natuurlijk wel heel... Een schakel in ja. het geheel. Is dat misschien beter verwoord? Ja. Dat ben je dan meer. Ja, dat, dat voelt wel zo, ja. Ik bedoel, je moet soms ook zo gaan staan, zodat dat je goed in het licht staat. Dat, dat doe je dus samen. En op het toneel doe je het ook samen met je, met je tegenspelers. En uh, ja, ik, wat, wat ik ooit... Geleerd had, is na een tijd hoor, pas, dat dus de camera misschien wel je tegenspeler is aan wie je dingen laat zien die je niet aan je tegenspeler. Ik heb hem dus geleerd om die als een tegenspeler te zien en uh, dus daar ook in de cameraman heel erg te vertrouwen. En, uh, dus dat speelt dan ook nog mee dat je eigenlijk een relatie hebt met de cameraman? Geen relatie, maar uh, uh, uh, ja, dat denk ik wel. Uh, uh, dat cameraman, ziet, die zit zo op je huid, die ziet alles van jou. En um, ook als je nerveus bent of uh, als je uh, uh, het eigenlijk uh, uh, uh, iets niet goed begrijpt, dan zegt hij, moet je niet even zo of zo. De cameraman uh, Willem, die kan, kan dit heel charmant zeggen, maar ook heel bot. Maar hebben het nou te doen. Maar dat is wel... Ja, is heeft... een cameraman dan ook tegelijkertijd een beetje een regisseur? Kan dat op dat soort momenten? Ja, dat zou je... Ja, misschien wel, ja. Ja, je hebt, ik heb wel eens gehad dat een regisseur is één keer voorgekomen of zo, niet zo uh, vertrouwde. En dan. Uh, dan uh, dat lijkt me ook heel ingewikkeld als je dat als je die klik niet hebt. Ja, moet je op je eigen kompas varen. Want was dat als we het even over het grote, trau het grote trauma hebben, Romeo en Julia. Was, dan, oh God, um, ja. was dat toen met Ivo van Hoven vertrouwde je hem wel? Ja. Ja, maar, uh, uh, uh, ja ik vertrouwde hem wel. Maar uh, ik, ik, ik, ik vond. Ik zat niet lekker in mijn vel als iemand zegt: je nee. doet het niet goed. Dat, dat, dat, ja, daar ga je niet leuk van spelen, zal ik maar zeggen. Dus je hebt één keer gehad met een regisseur waarbij je die klik minder had. Ja, nou, het is goed gekomen. In die zin, het jaar de, een paar jaar daarna vroeg hij me voor een, een rol in Duitsland, waar, die ik in Nederland gespeeld had in die uh, koppenvoorstelling, Faces. Die deed hij in Hamburg toen. En die vrouw die dat deed, die. Uh, Um, ging door de rug of zo en kon niet spelen. En toen begon ik vier dagen voor de première vroegen ze, wil je dit in Duits komen spelen? Ik wil aan het vragen, dit moet je dan even in Duits gaan ja. doen. Kon je al Duits? Ja, wel, maar van de zenuwen ging ik echt wel toe. dat is best. <laughs> echt, was het los. Rudy Karel. Ja, dus, um, maar ik heb dat wel goed gedaan. En dat was goed, zo dat, want dat was nog altijd een, een pijnplek, die, uh, dat, dat, die, die mislukte rol van mij daar. En toen kwamen we elkaar weer tegen en toen deed ik het gewoon goed binnen vier dagen in het Duits. Dus. Ik kon dat ook wegzetten. Ik kon uh, dat ik eigenlijk ook een beetje kwaad op hem was. Uh, want nou, je was ook niet aardig tegen mij. Weet ja. je wel? Dat kon ik gewoon weggummen. Dus dat is in die zin uh, heel goed afgelopen. En nu ben je dus ook zelf gaan regisseren. Hoe, hoe is dat? Of vanuit een heel ander punt? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Um, want je schrijft het niet zelf dan? Hè? Nee, dus de scènes de die zijn geschreven. Ja. Jij gaat dit... Uh... Nee, neem ons maar even mee anders. Gewoon in het... Hoe gaat dat? Uh, nou, um, ik, ik vroeg: mag ik er ook een re regisseren? En, uh, nou. Oh, dat vroeg je gewoon. Ja, dat nou, vind ik wel, wel weer leuk. Ja, nou ja, de cameraman zei: uh, uh, waarom doe jij dat ook niet eens? En toen dacht ik: kan ik nooit. Maar op een gegeven moment dacht ik: ah, ja, waarom niet? Dus toen ging ik vragen en toen mocht het. En uh, ja, dan krijg je een script en uh, dan ga je locaties zoeken en zo. En, uh, maar. Dus niemand legde mij precies uit wat je moest doen, ik, dus ik moest het allemaal wel uh, vallen en opstaan leren. En, um, ja, het is, je mag over alle vlakken nadenken. Je mag denken over wat voor een locatie? Je mag de, de, de, de scènes, die kan je zo veranderen dat je denkt, dan is het beter. Je hebt best veel invloed uh, in dat beginstadium. En, um, Hoe lang ben je bezig met zoiets? Met één aflevering? Regisseur? Ja, dat. Ik was eindeloos mee bezig, maar ik denk niet dat... Ja, helemaal ik... als je eerste keer ja. dat natuurlijk, dan uh, tot ja. in detail ga je. Nou ja, dat probeerde ik, maar ik kwam elke keer, werd ik weer verrast. Oh, doen ze dat zo? Ik, ik, dus het was, ik kom natuurlijk wel in een, een crew die mij heel erg ter willen was. En, uh, dus hoeveel jaar zat je er toen al in? Ik denk tien of zo. Oh, dus dan heb je wel echt, echt een goed warm bad. Ja, Heb absoluut. je wel een soort familie denk, om je heen als staan? Ik, die... Als ik drie keer per dag was flauwgevallen, dan was ja. het ook wel gered, zal ja. ik maar zeggen. Uh, en gelukkig niet gedaan, maar het was uh, ja, het was wel. Ik weet nog op een gegeven moment vroeg die opnameleider van, hé, uh, hey, oh, dan wil je dit of dat? En dan zei ik, ik had geen idee wat hij bedoelde. En uh, dan zei ik, uh, ging je bluffen of zei je eerlijk? Ik nee, weet het ik niet. dacht, nou, ik heb wel een paar keer. Een, ik weet het niet gezegd, maar je kan dat ook niet te vaak zeggen natuurlijk. Dus op een gegeven moment zei ik, uh, nee, doe maar niet. En ik weet het daarna nog. Dat je gewoon even. Geen idee. Ja, ja prima. Maar ik zag later dat meer mensen zaten te bluffen. Namelijk een opnameleider vroeg: is dat klaar? En die zei toen: uh, Ja, dat is klaar. En toen liep hij weg. Zei: die, Oh, dat vraagt of het. Dus het is, dat is toegestaan, een beetje bluffen. Het mag wel. Ja, maar goed. En iedereen dat je, vangt elkaar ook wel een beetje op daarin. Ja, maar je bent dus als je een rol doet, dan denk je alleen maar over, over je rol en je scènes. Dat is ook wel heel erg leuk hoor. Maar um, voor de rest van de tijd zit je te wachten. En nu moet je over alles nadenken. Over het spel en over de shots. En, uh, en daar schiet ik ook nog best tekort in. Maar dat, dat leer ik al wel. Ja, het is gewoon ongelooflijk leuk om te doen. Dat heel Wat leuk. ga je tot, zelfs tot editen nog verder. Je hebt een, een man die dat al ja. jaren doet. En, ja, exact. Je die hebt maakt wel iemand die niet dat jij ineens daar ook nee. nog achter moet zitten nee. om het allemaal te gaan doen. Nee. De hele color grading en zo. Nee nee Nee, nee. nee maar die maakt dan een soort een soort uh, eerste edit en dan ga je daarna ga je met hem uh, drie dagen zitten om er nog uh, nou ja nachtwerken of valt dat mee? Nee, dat is volgens mij allemaal dat die mensen die, die zeggen gewoon oh jongens het is uh, half zeven of ja tenzij er echt rampen gebeuren maar dat is niet gebeurd gelukkig. Nee, dat scheelt. Ja, misschien een beetje uh, ik kan ergens wel het antwoord invullen maar ik ga hem toch stellen. Uh, regisseren of acteren? Nee hoor. De, ik vind het helemaal niet dat ik hoef te kiezen. Oh, ja, dat is ook een heel goed antwoord nee. inderdaad. Nee, ik, ik wil het liefst alle twee, uh, maar als ik nu, uh, kijk... Nee, ik, zou, ik, ik wil het alle twee wel, maar ik zou wel graag nu me, me meer bekwamen in het regisseren, omdat ik dat minder goed kan nog. En het is gewoon heel erg leuk om iets te leren, iets nieuws te leren op je uitdaging. Vijf... Uitdaging? Ja. ja. Uh, uh, dus niet uh, te denken, nou dit weet ik al, of iets voor de zoveelste keer te doen, maar gewoon iets nieuws te leren. En dan te denken, iets, naar iets te grijpen wat hoger is dan je eigen, uh, dat boven je macht ligt. Dat vind ik leuk. Want is dat dan niet zo dat je, als je al zo lang een rol speelt, dat, dat, dat je dat mist? De, uit, de uitdaging ja, in zo'n rol? Ja, natuurlijk wel. Ja, nou je moet het wel weer opzoeken voor jezelf, zeg ik dan wijselijk. Maar uh, dat is wel... Uh, nee, dat... dat, dat de uitdaging is om er een uitdaging in te blijven zien. Ja, exact. Hoe doe je dat? Ja, heel hard werken en, en uh, kritisch zijn op de scripts. Zodat je niet denkt, uh, nou, dat vul ik wel even in of zo. Want dat is natuurlijk linkersoep, dan, dan gaat het ook zeker fout, denk ik. En, uh, dus je kan ook gewoon zeggen, als jij een script, zeg je dat ook dus, dat als je een script niet goed genoeg vindt, zeg je dat? Ja. Zeg je, ik mis hier, ik mis hier. Ja. Ja, dat is het enige, ik, ik word nooit boos, maar dat is het enige moment in de serie als het echt slecht is. Dan kan ik wel, ik vraag je vraag ik eerst van, hé hey, jongens, kunnen we maar dan kan, ik, dan kan ik ook wel, dan ben ik in... Maar dan kan je wel gewoon pissig worden. Ik ben denk ik, in, in die veertien jaar ben ik wel twee keer echt woedend geweest, ja. Waarom was dat? Omdat het zo slecht was. Omdat het echt slecht was. <laughs> Vond Omdat ik, hè? Het... He? Vond ja. ik. En, um, uh, en wat was er dan slecht aan? Was het was te het plat? Was het... Nou, god, ja, dat, het, het, niet goed uitgewerkt en... Um, als je dat dan een keer of tien voorzichtig gevraagd hebt, of voorzichtig niet, maar rustig, dan uh, kan het wel eens gebeuren dat je uit je slot schiet. Ja. En, uh, maar goed, dat is en Zit heel... je dan aan tafel met elkaar? Ja. Oké, okay, dus dat is voor je überhaupt gaat spelen, neem ik ja. aan even, ja, ja, ja, ja, ja. dat je tijdens de ja, ja. <laughs> camera zegt, het is belachelijk wat we aan het nee, doen nee, zijn. Nee, maar je ziet het kan namelijk ook altijd maar. terug. Als je er niet streng op bent, dan zie je later terug... Moet je naar nou kijken joh. Zeker. Heb je dat wel eens gehad? Ja, bij... Ja? Zeker. Ik moet je dat nou zien lopen? Ik weet zelfs dat de cameraman een keer zei tegen mij. Staan jullie er nou suf bij joh? En dan dacht ik ja, dat is waar. Want het is gewoon... Uh, ik weet niet wat ik nou nog zou gaan spelen. Nou, dat, dus, dus nog, moet je nog kritischer zijn uh, van tevoren. Zodat je dat niet op die, op die set staat te klungelen. Heb je wel eens aan stoppen gedacht? Ja. Eigenlijk eh, vanaf het begin dacht ik, elk jaar denk ik, eh, ga ik nog door of niet? Echt waar. Ja. En nu, 15 jaar verder, ben je nog wel dat je denkt... Nou, ja, weet je, nu is het... Nu, nu heb ik zo vaak gedacht, ik wil stoppen. Ik, ik kan me nu niet voorstellen dat ik het in de steek laat. Nu is het zo'n familie geworden, dat ik denk, ik wil ook wel eens een keer... Kijk, hoeveel... Ik denk, hoeveel seizoenen kan, dat nog... Ik, maar dat denk ik ook al vier jaar, hè? Maar... Ik denk dat iedereen dat denkt. ja. ja. <lacht> maar... Nu is het gewoon familie. Nu zou het voelen alsof ik in de steek laat. Maar goed, ja, je weet het nooit. Ik bedoel, er kan van alles gebeuren waardoor je denkt, nee, dus ik kan niet in de toekomst kijken. Dus. Waarvoor zou je stoppen? Als ik ziek word of als mijn man ziek wordt. Uh, uh, maar niet de carrière? Als je een bepaalde Als ik er ongelukkig van word, als ik niet meer leuk ja. vind. Dat is het, uh, eigenlijk de enige reden uh, om te stoppen. Als ik er geen bal meer aan vind. Dan is het, en na 15 seizoenen, dat is complimenten naar Flikker Dat is echt waar. Hè? Maar ja. het is ook sommige dingen, uh, kijk dat toneel, dat is elke keer nieuw. Ja. Maar, en dit is, ja, het is wel één rol, maar het zijn toch wel elke keer weer andere facetten, proberen we te zoeken. En het is gewoon heel erg leuk om met een groep mensen, waarvan je bijna iedereen heel graag mag, iets te maken wat, uh, waarbij heel veel mensen naar kijken en er blijkbaar plezier aan beleven. En ja, dat is, dat, is, dat is toch een soort van yes, weet je wel, dat je dat met z'n allen doet. Want het is onder enorme tijdsdruk. Uh, het ja. is, is echt wel uh, heel heftig werk. Als ik uh, vier dagen daar geweest ben, dan... Uh, ben ik altijd kapot. Want je, zijn, je, loopt al met je bent zes... al vier dagen per week bezig. Nee hoor, want soms, ik doe dan maar ongeveer 30 draaidagen is het. Hè? Dus ik ben er helemaal niet altijd. Ah, dus dat valt, ja, dat valt ja. eigenlijk in die vier en half maand ja. redelijk mee. Ja. Mits je nog afleveringen regisseert, dat lijkt me dan weer een ander verhaal. Ja. Maar dan moet je misschien ook jezelf wel eens regisseren trouwens. Ja, dat is lastig. Hoe doe je dat? Ja. Camera? Ja, dan vraag ik aan de cameraman of aan een tegenspeler of... Uh, en, en dat is ook een beetje lullig om daar tijd voor te maken, denk ik dan. Uh, probeer maar nou, om een gevoel te doen. Uh, yeah. Ik zie, ik krijg even een, een klein ding binnen. Ja, <laughs> Was ja. nu zo'n stilte. Um, <laughs> dat ik dacht, ik zeg het wel even nee, anders nee, dan ja. denken mensen, nou, het is heel raar. Um, ja, dan, dat wil ik weten. Ja. Um, als je naar theater en uh, televisie kijkt, mm -hmm. is er is de ene groep warmer dan de ander. Uh, je bedoelt, heb je is dat hartelijker, is dat het verschil tussen televisie? Ja. En te nee, het zijn allemaal. Uh, nee hoor, ik vind dat allemaal even. Uh, nee, dat zijn. Nee. Dat is wel hetzelfde. En als er, nou, ik zeg maar iets. Dat is heel menselijk. Relaties onderling. Hoe hoe is dat? Gewoon dus dus liefdesrelaties. Oh. God, ja, kan je, dat? Ja, hoor. Dat ja, dat moet, kan denk ik, want je bent wel, natuurlijk ja. heel intiem met elkaar. Maar ja. hoe, hoe is dat op zo'n set? Heb jij dat zelf wel eens meegemaakt? Of? Nee, niet, nee, niet op de set. Nee hoor. En um, kijk, ik ben vanaf mijn 28e met één man. Getrouwd. Oh, dat is een hele lange tijd. Ja, dus um, zelfs als, als ik relaties had gehad, zou ik dat zeker niet nu zeggen. Nee. nee, dat is niet handig. We hebben wel een hele leuke primeur, maar... Nee, nee dat snap ik. Dat zou ik ook niet over piekeren. Dat maar... Jan nu zegt, nee, ja, nou ja, toevallig hè, niet uiteindelijk zegt. Hè. Nee hoor, maar of verliefdheden zeg maar, om het gewoon helder te houden. Ja, natuurlijk gebeurt dat wel eens, denk ik. en. Um, maar ja, dat is hier bij de kapper toch ook? Of uh, um, bij een... Uh... Pff, ik denk dat dat overal is, op kantoor. Noem maar, noem maar iets op. Ja, ja, je hebt dat inderdaad overal, denk ik wel. Ja. Um, maar het lijkt me wel heel moeilijk als je met zo'n... Um, ja, je bent, je bent met zo'n intieme groep, als er dan de relaties uitgaan. Maar ook vriendschaprelaties lijkt me dat ook erg ingewikkeld. Als ja. dat klaar is. Ja, maar... Um... Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is overal zo. Ja. Daar kan je je dan wel overheen zetten en dan is dat. Ja, het zal wel moeten. Heb je wel eens gespeeld met iemand die je echt verschrikkelijk vond? Ja. Hoe is dat? Ook oh, rot, maar daar zet je je overheen. En um, als je er maar wel mee kan spelen. Kijk, ik vind het nog erger, eerlijk gezegd. Um, ik heb ook wel met iemand gespeeld die ik gewoon echt slecht vond. Uh, en toen zat dus ik naar te kijken en dan dacht ik: wat zie je nou toen, joh? Uh, en dat. dat dat vind ik dan nog erger dan dat ik iemand niet mag. Was dat theater of televisie? Ja, theater. Theater. Dat lijkt me heel moeilijk. Lange tijd mee gespeeld? <laughs> ja, jaren. Nee, nee, nee. nee. Een paar, keer op keer. Een, een paar maanden. Nee, nee, nee. Het was, uh, ja, dat, dat gebeurt. Misschien vond diegene mij ook wel niet, niet goed. Alhoewel ik dat mij niet kan voorstellen. <laughs> maar nee, dat is... Dat gebeurt, ja dat hoort erbij en, en daarom is het ook wel weer fijn dat het na vijf maanden meestal afgelopen is. Na vijf maanden is dat vaak klaar bij het theater? Ja, ja, soms pas, soms al na... Behalve als je in, uh, hoe heet het ding, Van Oranje speelt. Dan ja, ja, jaren uh... in jaar uit mee, uh, mee. Nee, bij de toneelschuur bijvoorbeeld is het uh, denk ik dertig uh, voorstellingen. Bij Hummelink Stuurman, waar ik ook wel veel werk, dan heb je er soms wel tachtig of zo, dat is dan wat langer. Um, ja. Ik vind het altijd leuk als iets uh, uh, uh, afgelopen is, omdat je denkt, nou we gaan weer iets nieuws doen. Dan ben ik altijd weer nieuwsgierig. En dat was natuurlijk heel lang zo. Ja. Tot vorig jaar. Ja. En toen, um, nou dat is natuurlijk voor iedereen heel duidelijk, we stopten alles. Ja. Jij bent niet stil gaan zitten, want ik heb natuurlijk het een en ander ook opgezocht. En uh, jij bent onder andere volgens mij een monoloog gaan doen. Ja. Nou ja, dat heb ik één keer gedaan en toen uh, ging het nog meer lockdown. <hielpilogen> waar ging het monoloog over? Het monoloog, nou, die ga ik nog wel doen waarschijnlijk. Uh, dat is een vrouwelijke dronepilote, die, uh, uh, uh, vrouwelijk die wordt dronepilote. Dus die zit in een soort container en uh, in Amerika uh, bombardeert uh, Gebouwen en mensen in Afghanistan, weet ik veel wat. En die gaat de werken, Want dan zaterdag rijdt ze weer naar huis. En die gaat de werkelijkheid tussen thuis en die uh, oorlogssituatie door elkaar halen. Dat is heel erg mooi. En dat ga ik wel. En zij is droompiloten van. bommen of. Ja, een, een gevechtspiloot. Dus yeah. je, je zit dan in een vliegtuig, bestuur je maar alsof het een videogame is. Ja. Yeah. Die, maar die bombardeert wel een, een stad of gaat wel op zoek naar een. Uh, uh, Osama bin Laden en uh, dat soort dingen. Dus dat, dat, is, dat schijnt heel zwaar werk te zijn en heel moeilijk om weer thuis te komen bij je man en je kind. En Hoe leef je je dan daarin? Ik lees het en ik uh, kijk een beetje op internet en die tekst is zo goed dat dat, dat, dat verhaal wel overkomt, vind ik. Het uh, lijkt me heel moeilijk om me in te leven in iemand die dan. ...mogelijk slachtoffers maakt in zo'n situatie. Ja, dat denk ik ook. Maar misschien, ik kan natuurlijk alleen maar mijn best doen om er zo goed mogelijk in te leven. En voor de rest doet die tekst voor een groot deel. Die zegt wat er gebeurt. En uh, ik ben geen droompilote, dus ik, ik, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. En probeer ik er zo dicht mogelijk bij te komen bij wat dat met een mens doet... Uh, en, en ik zal het nooit helemaal benaderen, maar uh, toch zo dicht mij, mogelijk erbij dan. Maar daarmee is een script, wat je net al zei eerder, ja. is dat heel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. En nou, dan moet je eigenlijk ook daar dus onwijs kritisch op zijn. Ja. Als dat niet goed is, is het eigenlijk wel klaar. Ja. Dus je bent zo goed als je script. Je bent zo goed als het toneelstuk. Dat is, uh, ja... Maar goed, dat, is, dat ging dus allemaal ja, niet dus door. Je, ja, dat ging niet door, dat was, dat was nee. klaar. Maar nee. ik zag wel dat je, je ging nog kijken om bij mensen in hun tuin en woonkamer. Ja, dat heb en, ik dus uh, één keer gedaan. Man. Dat was één keer? Oh, dat was het. Ja. Hoe was dat? Hoe, heel gek. Ja, dat was wel leuk. Ik vond het heel leuk, maar ik had soms ook een beetje het idee dat ik ging spelen voor een bord nassi. zal ik maar zeggen. Ja. Ik vond dat een beetje... Lijkt me, heel, lijkt me erg ingewikkeld. Ik vond, en, en het was niet om te lachen, want ik denk dat dat beter is als het om te lachen is, weet je wel? Zo mensen met een glaasje en de dingen. Dus ik ja, dat je een beetje aan het borrelen bent. Ja. Dat is zo'n soort vibe. maar als je inderdaad dat je een beetje een liedje of, stuk... of een grapje of ja. zo... Ik denk dat dat beter is, alhoewel, nou ja... Was het trouwens in de woonkamer of in een tuin? In een woonkamer, maar wel van het... het, het ik geloof dat het het glazen huis in Wassenaar heet, dus het was een flinke woonkamer, okay. zal ik maar zeggen. <laughs> klein, een klein toneel, uh, ja. kleine toneelsetting. Ja. Maar goed, ik heb nu wel... Ga ik in... Uh, de Rode Bioscoop, een, een monologenfestival, vroeg de jongen of ik dat wilde organiseren. Dus ik heb zes collega's gevraagd of die dat willen doen. Van drie tot met negen juni. En ja, dan gaan we dus maar weer een beetje proberen te klungelen Met uh, voor tien man of zo. Maar dat gaat we wel. Dat is natuurlijk erg doen. klein, Rode Bioscoop is in Amsterdam Diep, ook. Ja, ja. Ja. ja, dan moet je met heel weinig mensen. Um... Ja, maar dan doe je wat. Want het is toch wel um, heb je iets om, om, om naartoe te leven. Want om eindeloos maandenlang. Uh, gaan zitten wachten tot het weer alles open gaat, uh, vind ik wel uh, heftig. Nou, we hadden het voordat we hier gingen zitten al even over, dat je heel lang denkt, um, uh, nou ja, andere mensen hebben het slechter, en, uh, en, maar ik ben nu toch wel best wel een beetje... <laughs> ja, niet je nou, werk ik denk te denk ik dat, kunnen dat doen. iedereen wel heeft, maar ik snap heel goed dat dat nu ja het is nu behoorlijk pittig ja en weet je wat nog meer zo is uh, kijk normaliter uh, als je vrij bent ja, behalve als de zon schijnt is, maar dan kan je naar de bioscoop of je kan naar een museum of je kan uh, uh, waardoor je even uit je eigen wereld bent je, maar je, nergens kan je nu en ik vind het leuk om dingen te leren of om ergens Hé, hey, wat is dat nou of zo weet je en dat, dat, wordt, dat wordt steeds lastiger, want de hele tijd in je eigen huis een, een, een boek lezen, ja, dat gaat ook irriteren. Dus het, soms moet het van buiten af komen, een soort input, waardoor je je, je, je verstand moet gebruiken. En, en, uh, en is dat überhaupt nog gebeurd afgelopen Ja, Want uh, Flikker Maastricht is wel gewoon, denk ik, uh, ja. dat is even het grote ding, maar dat is een van de dingen die, denk ik, nog ja. door, uh, wat door is gegaan. Ja. En, uh, maar wat heb je daaromheen gedaan? Uh, nou, ik heb Naast die 30 draaidagen. Ja, precies. Ik heb, ik heb uh, uh, nou ja, de regie dat kostte gelukkig veel tijd. En um, bij Hummeling Stuurman heb ik een soort die had deden een soort online, uh, ja, um, ja, hoe noem je dat, een moordstuk of zoiets dergelijks. Moest je raden wie het gedaan had. Heel leuk idee eigenlijk. En um, ja, verder uh, sporten. Maar toen ging de sportschool uh, ook dicht. Um, ik, ik ben toen dan wel naar musea, museum veel naar de bioscoop en dacht van maar ja, op een maar je kan staat eigenlijk dan stil ja ja ik sta heel erg stil. ik sta heel erg op uh, stil hoe zorg je dat je dat niet helemaal verliest um, ja ik probeer Want ook al ben je natuurlijk al jaren zit je ja, er ja nee ja god ja jemig jaren ik ben ook 56 en, en uh, dus, dus maar Alfred, we hadden het helemaal in het begin over uitdaging. Dus de uitdaging ja. iets blijven vinden. Ja. Hoe, hoe, heb je, hoe daag je jezelf dan uit? Nou of ja, dit... ik, ik ga proberen of, uh, of, of, of ik misschien wat meer tijd in dat het regisseren kan steken. En wat dan, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. En uh, dus dat probeer ik nu een beetje ben, ben ik een beetje aan het onderzoeken. Nou, dan uh, uh, schrijf ik een mail naar een uh, productiebedrijf en mag ik met u koffie komen drinken omdat ik graag nog meer wil regisseren. Dat heb ik dus gedaan. Dat is eigenlijk fantastisch om dat nu op deze leeftijd nog op die manier ja, in te gaan. Ik, toch? Weet niet, ik, weet niet, ik weet niet of ze erop ingaan, maar ze zeggen, gaan wel naar gesprekken. Ze doen het wel. Ja. Nee, maar dat is toch fantastisch dat je op ja. die, dat je nog je, je, ik vind dat wel uitzonderlijk dat je nou, jezelf dus op die manier blijft uitdagen. En dat je eigenlijk ja. weer vanaf helemaal niks begint ja. en gewoon gaat mailen en ja. we ja. zien het wel. Ja, als je het zo zegt vind ik het ook al stoer. Ja, ja. ja. ja. ja dat vind ik wel. Dat, ja. dat is best... Uh, ja. Heel veel mensen gaan met zo'n carrière ook misschien wel denken, nou ja, ik zie het wel en... Uh... Ja, nee, ja, nee, dat vind ik dus het erg, dat elke keer in mijn, uh, in mijn leven, als ik het gevoel heb dat het stopt, net als met die ene rol die ik niet kreeg, dan word ik zo ongelukkig. Als ik niks meer bij kan leren, als ik niets meer uh, meemaak wat me verrast. Of uh, als ik denk, nou, nou, dan kachelen we nog wel even door tot mijn 67ste. Dan uh, vind ik echt niet leuk. Wil je stoppen op 67? Um, nou, moet je eerst maar zien te halen. Ja, ja, <lacht> ja, Laten we er even van uitgaan dat <lacht> ja, dat wel lukt. <lacht> ja, ik, kijk, ik denk nooit zo vooruit. Ik denk wel dat je dan nog meer de dingen moet doen die je leuk vindt. En, um, en Want het is. Ik bedoel, laat me wel wezen, in deze coronatijd, er is ook wel iets van, uh, ik vond het ook soms heel fijn om met mijn man uh, vijf avonden per week ineens thuis te eten en gezellig, weet je wel. Een normaal leven, ja. tussen haakjes te en, hebben. En, uh, en dat, dat, mijn man vond het echt supergezellig ge ook. Ik bedoel, het is nogal wat hoor, vijf dagen per week weg en uh, hij in zijn eentje zit te eten en ik, ik kom dan om één uur thuis of zo. En uh, als, als ik wakker word, is hij net al naar zijn werk. Dus dat is heel ontwrichtend, is het hele werk. Uh, en, en, dus dat was voor een tijd lang echt supergezellig. Maar um, nu zou ik het wel leuk vinden om weer... Oh ja, ik ga met uh, verstandelijk gehandicapten ook nog in één acteur helpen. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik anders... Dat was anders nooit op mijn pad Theater. Ja, je... ja, daar verheug ik me ontzettend op. Uh, dat, uh, heb later... Gaan we dat ook zien ergens? Weet ik niet, nee. Ik had laatst een Zoom-gesprek met die die zitten dan met z'n allen in die ruimte. En uh, gaan het we zich voorstellen en zo. Ja, dat is heel ontroerend. Dus er komt misschien ook wel iets waar, waar, bij wat ik niet verwacht had. Wat, is, um, wat, wil, wat wil je echt nog doen? Wat is, het, wat is het ding waarvan je denkt, dit is nog een droom die ik heb? op het op carrièregebied, in, in het acteren, in het theater, wat nou, wil je eigenlijk doen? Nou, dan zou ik wel die slag naar regisseren willen maken, maar ook voor toneel. Ook voor toneel? Ja. Dus nu spreken we af dat we ooit een keer een toneelstuk gaan zien, Ja. geregisseerd ja. door jou. Ja, door Schelbos. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Ik vond het een heel mooi gesprek. Dank u. Ik ook. Uh, Hartstikke leuk. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ja. Ik ben helemaal... Uh, ja, heel mooi. Echt goed. goed. Leuk, fijn. Ja. Hoe was het? Ja? Ja, het is leuk. Het kan ook leuk zijn, het werk. Ja, ja. Het nee, zeker. Ja. Ik vind het echt heel